Ja, Aletta, hoe beleef jij uh, deze tijd? Nou, allereerst uh, dank je wel. Um, nou, het is een hele bijzondere tijd. Uh, maar ik prijs me erg gelukkig dat ik uh, in de omstandigheid ben dan mijn uh, gezin en mijn familie. En uh, toch ook heel veel van de vereniging in goede gezondheid zijn. En dan betekent ook dat we extra meeleven met al die mensen die het minder goed hebben dan wij. En die wellicht ook aangedaan zijn door uh, het virus. Niet alleen fysiek, maar bijvoorbeeld ook in werk. Um, maar het is inderdaad een hele bijzondere tijd waar we gelukkig ook mooie initiatieven zien uh, van mensen om uh, dingen voor elkaar te kunnen doen. Nou, onder andere ook uh, jijzelf levert daar een bijdrage aan. Ik heb begrepen dat jij je mondkapjes bent gaan naaien. Ja, Sophie, dat, uh, dat klopt. Uh, het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft uh, zocht mensen om, uh, om een eigen productielijn uh, op te zetten om te, uh, uh, mondkapjes te naaien. Dat gaat allemaal heel professioneel en dat is heel erg bijzonder om te doen. Uh, verrassende ontmoetingen uh, en heel blij dat, uh, uh, dat ik dat kan doen. En uh, ook heel veel overeenkomsten met elkaar, uh, dat we iets willen doen. En vooral de overeenkomst dat je een beetje handig moet zijn met de naaimachine. En toevallig is dat mijn hobby, dus dat is heel fijn om te kunnen doen. Nou, dat is echt geweldig. Dat zijn mooie, bemoedigende initiatieven. Dankjewel, wat ontzettend leuk om dat te horen. En dat je nog tijd vindt om ondertussen ook nog met de vereniging bezig te zijn en het verkiezingsprogramma. Uh, Want dat moet geschreven worden. Hoe staan de zaken ervoor? Uh, nou, dat is een heel belangrijk onderdeel van, uh, van wat we doen op dit moment vanuit het bestuur. Allereerst heeft het bestuur de Landelijke Verkiezingscommissie uh, uh, geïnstalleerd. Um, onder het bezielende voorzitterschap van Wouter Koolmees. Jullie zagen hem net al, die ondanks alles wat er nu speelt, al zijn inhoud en zijn passie inzet om, uh, uh, om dat... Voor te zitten de verkiezingsprogrammacommissie. En daarnaast uh, zitten in de verkiezingsprogrammacommissie uh, Joost Sneller, Marietje Schaken, Alexander Renouer Kan, Frank Weerwind, uh, Eline Leijten, Roy Kramer, Ellen Bijsterbos en Annette Aardes. En met name bij de laatste wil ik eventjes uh, extra stilstaan, want Annette is de sleutelfiguur ook naar de permanente programmacommissie. Dat zijn eigenlijk de mensen die echt het pure schrijfwerk doen. Die zijn al heel erg lang bezig om uh, te schrijven. En de, de permanente programmacommissie uh, bestaat uit Bo Blijlevens, uh, Anne Fleur van Veenstra, Paul Teulen, Henk-Jan Oosterhuis, Suzanne Dallinga... En Martin van Rossum. Dat zijn onze helden die dag aan dag aan het schrijven zijn. Dag aan dag aan het schrijven. En uh, hoe doen uh, uh, de andere leden mee eigenlijk? Ja, natuurlijk, We proberen altijd zoveel mogelijk een interactief proces te hebben. We hebben in het najaar, al toen er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand was, uh, hebben wij uh, zeven uh, ledenbijeenkomsten uh, gehad door het hele land om input op te halen. En dat heeft ook heel veel opgeleverd aan visies, aan ideeën, concrete plannen. En daarmee zijn we natuurlijk aan de slag gegaan. En daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met de themaafdelingen, maar ook met landelijke, regionale, lokale politici en bestuurders. En nu zijn we aan het schrijven. En dat is toch wel anders dan anders, omdat we met de huidige crisis rondom thema's als bijvoorbeeld zorg, arbeidsmarkt en economie, hè, we hoorden Wouter daar ook al iets over zeggen, uh, wereldwijd zoveel aan de hand is, dat we daar ook wel heel extra aan hebben willen kijken wat we daarvan in het verkiezingsprogramma gaan opschrijven. Um, en er is een soort bingo, toch? Je kan uit de loterij. Je ja, kan dat een, uh, een, een loterij. Ja, er is altijd inderdaad een loterij. Dat klinkt misschien wat uh, spelmatig, maar dat is heel serieus. Wat we doen uh, rond de zomer, ja alle data zijn natuurlijk, uh, uh, nu staan een beetje op schroeven, maar dat gaan we sowieso doen in welke vorm dan ook. Maken we een uh, random uh, uh, loting uit alle leden, die we dan ook uh, passages uit het conceptverkiezingsprogramma uh, voorleggen. En daar vragen over stellen en nog uh, verdere input op vragen, feedback op vragen. Nou, dat hebben we bij het Europese programma ook gedaan. Dat was heel bijzonder en heel uh, zinvol. En bovendien met zo'n loting krijg je ook weer eens andere mensen, uh, die we misschien nog wat minder of niet kennen, die dan meedenken. En dat is voor ons heel waardevol. Ja, anders dan krijg je toch weer de usual suspects misschien, hè? En um, uh, in, na, op het najaarscongres hopen jullie dan alles te bespreken. Ja, dat uh, moet maar door ja. kunnen gaan, hè? Kijk, we hebben een mooi uh, proces. We, we gaan in ieder geval in september het concept, uh, verkiezingsprogramma publiceren. Dan zijn uh, de leden aanzet. Dus er worden altijd bijeenkomsten georganiseerd in het land. Wie weet moet het nu ook online, maar dat weten we allemaal nog niet. Er komt in ieder geval uh, uh, reuring in de partij. En dan gaan we op naar het najaarscongres... Eind november, 28 november om precies te zijn. En dan op de gebruikelijke manier kunnen er met moties en amendementen um, kunnen ingediend worden. En dan kunnen de leden het verkiezingsprogramma vaststellen. Ja, we zitten nu echt in het, in het hart van de, van de vereniging, en van de democratie te, te, te, te praten eigenlijk. Want het volgende onderdeel zijn de moties. En dat is een belangrijk onderdeel op een congres. Maar ja, hoe pak je dat aan in deze hoedanigheid? Ja, dat is inderdaad een hele, hele belangrijke en er waren, voordat bekend werd dat, uh, dat we het fysieke congres niet door konden laten gaan, waren er 76 moties uh, ingediend. Maar allereerst heel veel dank aan alle leden die toch weer uh, hard aan het werk zijn gegaan om die moties ook in te dienen met elkaar. Um, met het niet doorgaan van zo'n fysiek uh, congres kan er natuurlijk ook geen reguliere behandeling plaatsvinden van die moties... En ik kan me voorstellen dat het voor heel veel indieners die hier heel veel tijd in hebben gestoken, teleurstellend is. En daarom hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk recht te doen aan de indieners. En verschillende opties afgewogen voor de behandeling van de moties. En uiteindelijk zijn we uitgekomen op de volgende manier. Um, vanuit de besluitvormingscommissie, de belangrijke commissie die, uh, die hier altijd uh, mee bezig is, is kort na het annuleren van het fysieke congres contact gezocht met alle indieners van de moties. En is de situatie toegelicht. En logischerwijs zouden er veel moties pas op het najaarscongres kunnen worden behandeld. Of zelfs op het voorjaarscongres 2021, omdat het najaarscongres natuurlijk heel erg staat in het teken van het verkiezingsprogramma. Um, en dan is er nogal eens wat uh, tijdgebrek. En daarom is uh, zeker voor de moties die betrekking hebben op de actualiteit of op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma, en daar waren nogal wat moties over, um, hebben we... Afgesproken dat we um, die sowieso voorleggen, nu al aan de Eerste Kamerfractie, de Tweede Kamerfractie, de delegatie uit het Europees Parlement en aan het Landelijk uh, Bestuur, oftewel de verkiezingsprogramma-commissie. Dus er zijn betekent... een paar dingen die inderdaad nu al doorgang vinden en er zijn wel dingen die ja. worden doorgeschoven. Ja, die worden doorgeschoven. Dus we hebben nu uh, drie categorieën en dat wordt ook allemaal gepubliceerd op de website, die vanaf uh, nu ook uh, beschikbaar is. We hebben drie categorieën moties, dat zijn ingetrokken moties. Dat dus zijn moties die zijn doorgeschoven naar het najaarscongres en moties die worden doorgeschoven naar het voorjaarscongres 2021. Dus over een jaar, zal ik maar zeggen. Ja, dan gaan we naar de uitslagen van de interne verkiezingen uh, met uh, jouw toestemming. Want uh, het ging om congresvoorstellen en een aantal vacatures. En de congresvoorstellen, daar beginnen we even mee. We beginnen met de... Uh, uh, Congresvoorstellen. Want er waren een paar, een paar congresvoorstellen die ook weer op, uh, op de komende periode, dus heel actueel, zijn. Um, en die hebben we digitaal voorgelegd aan de leden, want we vonden het belangrijk om die sowieso door te laten gaan. En gelukkig is daar ook heel ruim gebruik van gemaakt. Uh, er is gestemd en de besluitvormingscommissie heeft um, de vijf besluiten die er zijn voorgelegd, allemaal uh, uh, gezien en ze zijn. Excuse, Ze zijn, uh, geteld. de stemmen zijn geteld en alle voorstellen zijn met een ruime meerderheid aangenomen. Dus Het gaat over het toevoegen van de lijstduwers Tweede Kamerverkiezingen, het verlenging van het mandaat van het landelijk bestuurslid, uh, communicatie en campagne, het gaat over de categorisering van de amendementen, het gaat over het schrappen van de opkomsttrempel van 1% en uh, de uitkomst van de stemming e-voting amendementen. Het klinkt allemaal wat technisch, maar het is toch belangrijk dat we jullie vanuit het bestuur zo goed mogelijk daarover informeren. En ook dat vind je allemaal terug op de website. Nou, het was natuurlijk ook bedoeld om ultieme spanning uh, op te bouwen naar de ontknoping. De uitslagen van de verkiezingen, allereerst voor de financiële commissie. Uh, die is niet zo heel spannend. Dat was uh, volgens mij uh, in ieder geval één, uh, één, één winnaar. Ja, dat, uh, dat klopt. We hebben uh, voor de Landelijke uh, Verkiezingscommissie hadden we één kandidaat um, uh, voor de vacature en dat was Gerda Oskam, en Gerda Oskam is verkozen tot lid van de Landelijke Verkiezingscommissie. Voort zijn er voor het geschillencollege vier, vier vacatures en er hebben zich vier kandidaten gemeld. En ze zijn alle vier verkozen tot lid van het geschillencollege. En dat zijn Mario van der Einde, Wouter Sais, Harris Kalonjik... En Jonathan Sundaram. Voor het lid van de financiële commissie hebben zich vijf kandidaten gemeld voor één vacature. Er zijn een aantal stemrondes uh, hebben plaatsgevonden en Lisanne Schoof is verkozen tot lid van de financiële commissie. Van harte gefeliciteerd uh, allemaal uh, met uh, de posities. En dan hebben we tot slot uh, ja, het landelijk bestuur. Ja we hadden twee vacatures of we hebben twee vacatures in het uh, in het landelijk bestuur. Eén die van penningmeester. We hebben net ook al gezien dat er uitgebreid afscheid is genomen van onze vorige penningmeester. Uh, voor de vacature hadden zich twee kandidaten gemeld, Armand van der Laar en Rob Meijer. En Rob Meijer is verkozen tot penningmeester van het landelijk bestuur. Nou Rob, kom er maar in! Geachte congres, democraten. Dank dat je gebruik hebt gemaakt van de gelegenheid om digitaal te stemmen. En dank voor je deelname aan het digitaal congres. Het zijn bijzondere tijden. Het landelijk bureau in de LVZ hebben we onder deze ongebruikelijke omstandigheden een mega prestatie neergezet. Dank aan mijn campagnegroep voor de enorme inzet, de steun en creativiteit. Amand, we kennen elkaar zo goed. De fijnste denkbare medestanden in deze wetloop. Ik zie enorm uit aan mijn deelname aan landelijk bestuur en hoop jullie snel binnen jullie afdelingen te ontmoeten. Heel mooi. En uh, alle kandidaten hebben een filmpje gemaakt. We wisten niet wie er zou gaan winnen, dus dat is helemaal eerlijk gegaan, uiteraard. En dan tot slot. Voor de vacature van algemeen bestuurslid um, hadden zich drie kandidaten gemeld. Te weten Richard Krabendam, Roel Masselink en Wietske Veldman. Er zijn twee stemrondes mee genomen, uh, nodig geweest. En Wietske Veldman is verkozen tot lid van het landelijk bestuur. Waarschijnlijk met de portefeuille Vereniging en Opleiding. Maar nogmaals, die portefeuilles worden uh, later onderling verdeeld. Wietske. En daar zit ik dan, online het congres te volgen, me realiserend dat jullie mij steunen en vertrouwen. Veel dank daarvoor. En vooral ook iedereen die mij heeft geholpen bij deze campagne in bijzondere tijd. En Roel en Richard voor het sportieve contact onderling. En dan nu aan de slag. Samen het beste in elkaar naar boven halen en grenzen verleggen richting 2021 en 2022. Want daar is waar ik het voor doe. En ik hoop je vooral snel te ontmoeten in goede gezondheid. Dankjewel en uh, gefeliciteerd met uh, de benoeming. Heel hartelijk uh, dank uh, Aletta. Straks gaat staatssecretaris Tintje van Veldhoven in gesprek met klimaatactivist Maurits Groentik of alvast je vragen hieronder. Nogmaals heel hartelijk dank.